Zo, 11 uur, we gaan live. Goedemorgen allemaal, mijn naam is Mirjam Slijkman. ik ben high-end business coach. Al vijf jaar en ik zit hier samen met Laura Yes. Goedemorgen Laura en Goedemorgen. Uh, wij gaan iets leuks doen. Leuk ook om dit samen te doen. Denk ja, je? vind ik heel leuk. Ja. Wat gaan we doen de komende 45 minuten? We gaan het uiteraard hebben over high-end ondernemen. Wat is high-end ondernemen en vooral welke perspectieven liggen er voor jou ook juist nu? Juist in deze tijd. Uh, we delen natuurlijk interessante high-end tips en geven je mooie, interessante high-end kennis. Maar we delen ook onze eigen ervaringen. Uh, hoe ben jij aan de top gekomen? Wat kun jij mensen meegeven? Maar ook uh, welke valkuilen heb jij allemaal doorlopen? Uh, de komende 45 minuten gaan we het daarover hebben. En uh, nou ja, misschien, we hopen jullie met name te inspireren om uh, zelf nieuwe perspectieven te creëren. Zodat je ook echt uh, in 2021 mooie, grote stappen kunt maken met je bedrijf. Ja, en als je vragen hebt, dan kun je die altijd stellen in de chat. In principe zien we het langskomen, maar ik hoop dat het lukt allemaal, want we hadden wat technische probleempjes, maar het maakt niet uit, toch? We gaan gewoon door, inderdaad. Ja. Dus heb ja. je een vraag, laat het ons even weten. Als het lukt, nemen we mee. Er zijn ook al een paar vragen van tevoren oh, gesteld, dus okay. die nemen we ook sowieso mee. Super. Ja. Zullen we gewoon maar beginnen, Laura? Ja, Misschien we het leuk. Ja. Ik vind het leuk. Stel jij jezelf als eerst even voor voor de mensen die jou nog niet kennen. Het is eigenlijk bijna niet, uh, wie kent jou niet, maar... Stel je toch even voor en met name is het uh, waar ik als eerste vraag ook wel nieuwsgierig naar ben, wat heeft jou geraakt in high-end ondernemen? Ja, nou, dus mijn naam is Lara Badrilski. Ik was, nou, volgens mij een van de eerste business coaches in Nederland. Helemaal eigenlijk aan het begin van internet. En dat je via internet ging marketen. Dat is eigenlijk begin uh, 2003, 2004 ben ik ermee begonnen. Ja. En ja, wat heeft mij er heel erg in aangesproken? Want ik was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, tien jaar lang een low-end business coach, <laughs> dus dat leerde ik ook hè. dus ik, ik ging altijd naar Amerika om dingen te leren en en, en je, ik leerde daar dus dat je via internet moest marketen en ik kreeg een enorme lijst en en ik nodigde iedereen uit bij mijn events. maar dat was dus eigenlijk gericht op honderden mensen, ja. maar eigenlijk had ik helemaal niet zoveel vervulling bij en ik had hoge kosten daardoor, hè. want ik had dus eigenlijk honderden klanten in mijn programma's. En, en dan moest ik een, een, een heel groot, groot team hebben, ook om ja. mensen te coachen en dat soort dingen. Dat betekent dat ik, dat ik moest vergaderen en er waren hoge kosten. Dus het, het geld kwam naar binnen, maar het ging ook meteen eruit. En, en ik had eigenlijk weinig vervulling, omdat ik mensen niet op de beste manier kon helpen. Ja. Dus voor mij is hij het ondernemen echt dat ik mensen op de beste manier wilde gaan helpen en ze echt de hoogste resultaat wilde laten bereiken. Maar ook dat ik veel meer vrijheid zou hebben in mijn leven om ook andere dingen te kunnen doen. Ja, mooi, en wat was voor jou het punt dat je echt zei je nu hak ik echt de knoop door om niet meer te gaan voor low-end klanten? en echt Die switch te maken naar high-end, weet je dat nog? Nou, er was een, een bepaald jaar, daar hadden we zoveel klanten en, en we werkten ons helemaal kapot. Hm. En ondertussen, omdat we eigenlijk zoveel met klanten bezig waren, kon, hadden we weinig tijd om te marketen. Dus we verdienden eigenlijk niet zoveel, maar de kosten rezen de pan uit, want ik moest iedereen betalen. Ja? En dat was eigenlijk dat ik helemaal vastliep erin. Aan de ene kant helemaal uitgeput door het werk, maar aan de andere kant eigenlijk weinig verdienen. Er ik, ik kwam wel veel naar binnen, maar het ging er ook allemaal uit. Ja, ja. dus ja. eigenlijk werk je hard, maar het levert er niet op en het gaf je ook nog eens niet de voldoening. Want je ja. was vooral... Je werd geleefd door je werk. Ja, ja, ja. ja. ja nou, bij mij was dat ook ongeveer zo. Tenminste, niet op dat stuk, maar bij mij was het met name een tijdkwestie. Ja. Ik, uh, ik werkte als interim projectmanager en ik, was, uh, nou, ik verdiende eigenlijk best goed, helemaal niet slecht. Ja. Maar ik, ik, ja, ik voelde het gewoon niet meer, ik wilde echt iets anders doen en ik dacht ik wilde vooral meer tijd, ik werkte 60 70 uur per week. Ja. Uh, een uurtje factuurtje verdienmodel, op zich prima, alleen je kan alleen maar meer gaan werken en harder gaan werken uh, als je meer wil verdienen. En op een gegeven moment zit daar ook een grens aan en die grens had ik wel bereikt en ik ben natuurlijk een hele ambitieus ondernemer. En daarnaast was het voor mij echt belangrijk dat ik het echt onder mijn eigen voorwaarden ook wilde doen, ik had wel een visie over hoe het kon en hoe ik het wilde, ook al wist ik nog niet precies hoe. Maar ik wilde gewoon echt zelf iets neerzetten. Hè? Vanuit mijn ding, onder mijn voorwaarden. Dat ik het ook echt helemaal zelf kan bepalen. En ja, mijn keerpunt was vooral dat ik uh, opnieuw zwanger uh, mocht worden. Een dochtertje kreeg. Nou, je hebt het net even gezien. Ja, en, uh, inmiddels is ze vier, ja. zeg maar. Uh -huh. uh, en dat ik dacht, ja dat 60, 70 uur werken, dat, uh, ja, dat wil ik niet meer. Dat past niet meer. Ja. Ik wil dat anders. Als het nou slimmer en efficiënter kan. Maar ik wilde ook niet hoeven kiezen. Want ja. ik wilde wel op hoog niveau blijven werken met Kl echt ook klanten die mij ook uitdagen en, en een passend niveau hebben ja, ja, ja. en dat was voor mij echt een zoektocht en voor mij ja, heeft high-end ondernemen dat echt wel uh, heeft me daarin kunnen faciliteren zeg maar dus, ja. dat ik ook mijn leven heb kunnen leiden inderdaad. Ja. Zullen we even gaan naar de wat is high-end ondernemen echt de definitie ervan dus, ja. en dat het heel helder is voor, voor de, mensen ook helder de de inderdaad. Mensen. Ja, ja. Dus wat is het volgens jou? En voor mij is het dat je echt gaat kiezen voor de betere klanten in de markt, tegen de betere investeringen. En, dus dat je, en, zodat je, en ik vind high-end onder, en neem ook echt een visiekeuze voor kwaliteit in alles. Ja. Dus dat je kiest niet alleen om klanten op de allerbeste manier te helpen, maar dat je ook kiest voor een team waar je werkt met specialisten om je heen. Ik werk dan met ZZP'ers en team. Uh, maar dat je ook uh, nou ja, echt... Uh, alleen de klanten kiest die, waar jij ook echt mee wil werken en die ook echt de beste resultaten kunnen halen. Dus ja. dat is het voor mij. En door echt die keuze te maken kun je ook uh, heel goed verdienen in minimale tijd, maar vooral werken vanuit rust en kwaliteit. Ja. Dat, zo voel ik hem. En hoe kijk jij daarnaar? Ja, voor mij is het ook, het high-end ondernemen betekent echt dat je de hoogste kwaliteit biedt. Dus, ja. En ik denk dat in deze wereld het eigenlijk heel normaal is om lage kwaliteit te leveren. En dus dan, alles wat je tegenwoordig ko koopt, gaat kapot. Hè? Heel snel. Ja. Ja. Maar ik denk dat high-end ondernemen veel meer vervulling, omdat je klanten echt op de beste manier helpt. En ze halen dus de hoogste resultaten. En dat is heel erg veel waard voor klanten, omdat mensen willen graag hun verlangens vervullen. En jij helpt ze daarbij en dan is het ook een hoge prijs waard. En dus je gaat eigenlijk in dezelfde tijd ga je veel meer verdienen, omdat je nu klanten op de beste manier helpt. Maar dat betekent dus dat je eigenlijk veel minder klanten zult hebben. Dat is ook iets wat je moet kunnen dragen. Hè? Dat vond ik ja. in het begin zelf heel spannend, ja. want ik was ook gewend op veelheid. Ik weet niet, misschien herkennen meer mensen of kijkers dat, dat je uh, hard werken loont. Bezig zijn is goed, daar ben ik gewoon mee opgevoed. En heel lang was dat ook prima, hè? want ik heb niks tegen hard werken, maar het kan slimmer. En, ja, en, en dat stukje, dat, ja, ik moest daar erg aan wennen dat je dus eigenlijk meer ging vragen, minder ging doen. En ook niet altijd meer een klant had, dat is echt wel iets ja. wat, wat je erg test op je zelfvertrouwen. Daar heb ik echt wel doorheen moeten groeien. Heb, je, heb jij dat ook ervaren of niet? Ja, dus als je low-end bent, dan, dan bid je allemaal gekope producten aan. En ik verkocht iedere dag wel wat hè, in het verleden, maar dat was dan een laag bedrag. Ja. Maar nu, als je een high-end ondernemer bent, dan verkoop je misschien één keer per maand een, een heel goed programma aan iemand. En dat is dus een heel andere manier. Je wordt niet de hele tijd, ga je scoren. Je moet er echt aan wennen. Dus dat, dat... Ja. Maar ja, aan de andere kant heb je daardoor veel meer rust, veel meer vrijheid. Kun je echt een leven hebben naast je bedrijf. En dat kon ik eerst niet. Dat nee. was ik nee, zo dat... druk. Ja. En nu heb ik tijd voor, voor mijn ouders en, en dat soort dingen. Dus de kwaliteit van mijn leven zie je door enorm toegenomen. Ja. ja. Nou, dat herken ik heel. Bij mij ook, hè. waar ik eerst 60, 70 uur werkte, red ik het nu in gemiddeld zo'n 24 uur per week. En inderdaad, precies wanneer ik het in kan delen. En dat is voor mij zeker met een gezin echt zo, uh, ja, echt ideaal. Echt ja. makkelijk. Uh. Misschien ook wel leuk of je dat herkent, is dat ik uh, heel veel mensen vinden het moeilijk of ervaren be belemmeringen om te kiezen voor de betere klanten. Ja. ja. Hoe, hoe kijk jij daarna? Nou ja, ik denk dat mensen zichzelf heel erg klein houden en misschien wel ervaren van dit zijn eigenlijk voor mij de beste klanten, maar ze voelen zich zo klein, of, hè, dus een gebrek aan zelfvertrouwen waardoor ze niet helemaal gaan, willen gaan voor die klant. En dat is heel erg jammer, want die, die klanten moeten ook geholpen worden. Ja. Ja, en ik ja. zeg ook wel eens, bij mensen die ik dan ook begeleid, hè, klanten, dan, dan, dan zeg ik ook wel eens, eigenlijk hè, op het moment dat jij het niet voelt, het is ook echt een groeiproces, hè, dat je dat zelf ook echt eerst moet gaan voelen. En dat zit heel gekoppeld natuurlijk aan het leren van die strategische vaardigheden. En, maar het is ook op het moment dat je het eigenlijk uh, niet meegeeft en niet dat vertrouwen zelf in klanten hebt, hou jij eigenlijk klanten ook klein. Absoluut. Ja, dus dat ja. is ook zo'n parallelproces wat eraan gekoppeld is en... Uh, ja, een heel belangrijke voordeel vind ik altijd dat je jezelf dus ook op hoog niveau, op high-end niveau moet gaan brengen. Ja. Dat was voor mij ook zo'n eerste stap en daar horen mm. allerlei stappen bij. Maar ja, ik ken heel erg dat mensen ook denken of de belemmering hebben als ik meer ga vragen, gaan klanten dat ook echt betalen of dat soort zaken. Ja. Zullen we eens even kijken naar wat mensen belemmert om deze stap te zetten? Ja, ja want Ik Leuk. ben even zo. En dus inderdaad... Dat je mensen soms zich soms ongemakkelijk voelen bij de beste klant. Ja. Dat ze denken, op dat niveau ben ik nog niet. Ja. Of ik mis kennis, hoor ik ook vaak. Ja, ik moet eerst nog een opleiding ja. doen. Ja. En ja. Volgens mij denken wij het zelf over, nog ja. meer kennis gaat je niet alleen helpen. Dat is vooral, je moet het, die high-end kennis is wel belangrijk, maar vaak blijven mensen op de inhoud investeren. Precies. Ja. En waar, wat is daar een oplossing voor, vind jij? Ja, kijk, inhoudelijk kennisexpert zijn ze al. Hè? Ja. Dus nog meer kennis is absoluut. Hè? Die high-end kennis heb je al nodig, maar je moet het vooral gaan doen. Ja. De waarde zit hem in de vertaling van die kennis naar de praktijk. Hè? Echt het gaan doen. En dan gaat het voornamelijk over je eigen groeiproces weer aangaan. Hè? Precies. En jezelf uh, zo kijken. Ik denk, naar. Dat is echt een manier om ja, ook afwijzing uit de weg te gaan. Hè? Want mensen zoeken ja. excuses om, om het niet te gaan doen. Het is ook eng allemaal. Je kunt afgewezen worden, maar eigenlijk is het. Meer het probleem van dat je het gewoon moet gaan doen en niet bang moet zijn. En daar zit het succes in. Dus niet in meer opleiding. Klopt. Maar gewoon eigenlijk met de billen bloot het aangaan. En dan ga je heel veel leren. En dan leer je eigenlijk meer wat, wat echt nodig is om te leren. Klopt. Ja. En de meest, ik merk ook de meest succesvolle ondernemers zijn de ondernemers die eigenlijk het volledig aangaan met zichzelf, een soort spons zijn en alles willen leren, proberen. En ik weet nog dat ik zelf begon, hè? ook bij jou en toen. Ik wilde dat ook volgens mij, ik, ik wilde alles weten. Ik ging ook alles ja. proberen. Ik vond doodeng om te vragen, maar ik dacht ik ga het vragen, want ik wil weten of het werkt, of het kan. <laughs> en dat soort dingen. En, en dat maakt wel dat je gewoon daar heel snel doorheen gaat ook. Het is inderdaad echt durven springen. Het vraagt ja. gewoon moed durven aan lef, opnieuw. Precies. Ja. Leuk, ja. interessant. Ja, ja, Welke zeker. belemmeringen eh, zie jij nog meer bij mensen? Um. Ja dus, nou inderdaad dat ze dus uh, denken eigenlijk van, ik ga, ga dan geen klanten meer hebben, hè? want het, nu word ik echt uh, ga ik goede prijzen vragen. Ik ga ook tijd vragen aan de klant, want de klant heeft vaak tijd nodig om stappen te zetten en ja. mensen zijn geneigd, nou ik vraag maar twee weken van een klant in plaats van twee jaar die misschien nodig is. Ja. En um, dus mensen denken dus dat, dat ze geen klanten meer zullen hebben als ze echt high-end worden. Maar eigenlijk gebeurt het omgekeerde, en dat is precies wat jij waarschijnlijk ook zelf hebt ervaren, dat klanten eigenlijk het beste willen te missen, een gedeelte van de klanten. En dat is 10 tot 20 procent, die is high-end. Klopt. Inderdaad. Ik, ik heb eigenlijk gemerkt, want ik, ik vond het ook spannend natuurlijk, van inderdaad, ik, ga, ik wil naar dat stuk toe, ik denk dat het kan, maar ik heb het nog niet bewezen. Ja. He, dat is ook vaak. Vaak willen mensen wel, maar omdat ze het nog niet gedaan hebben. He, die, die, ja, het bewijs is nog niet helemaal opgebouwd, dus dat is spannend natuurlijk. Ja. Ook daar kom je alleen door er doorheen te gaan natuurlijk. Uh, maar ik vond het ook moeilijk en ook uh, ja, van hoe gaat dat dan werken? Maar het tegendeel blijkt eigenlijk waar. Ja. Op het moment dat je met de leukste klanten of met, ja, met klanten gaat werken tegen hogere prijzen, heb je eigenlijk de leukste klanten. Want die mensen snappen de waarde van investeren. Ze hebben weinig nodig om snel resultaten te kunnen halen. Ze schakelen snel, nou vind ik prettig. Ik hou lekker van op een hoog niveau schakelen, resultaat halen. En ze zijn echt gedreven. Ja, het is vaak makkelijker om ze binnen te halen. Dus In een verkoopgesprek is het vaak lastiger om iemand iets van 500 euro te verkopen dan 50.000. En waar ligt dat aan, Laura, jouw inzicht? Dat dat makkelijker is om het te verkopen? Dat is denk ik voor mensen ook interessant. Nou ja, dat is een ander een soort persoon met wie je in gesprek bent. Die dat meer gewend is. En, om te en die, investeren. Om te investeren, maar die het ook makkelijk terug kan verdienen. He, dus ja. dat Voor iemand van die 500 euro al veel vindt, is vaak nog niet in, in die fase dat hij dat, dat snel terug kan verdienen. Tenminste, als hij erin zou stoppen, wel. Maar, maar ze hebben dat niet, nog niet echt ervaren. Klopt, want toen ja. ik voor de eerste keer 25.000 euro ging investeren, nou, dat vond ik ook bloedeng, echt zeg maar, ja. die slapeloze nachten. Ja. Maar ik merk wel dat je, dat, dat je daar heel snel anders naar gaat kijken. Ja. Ook naar geld uitgeven. Oh, ja. Ik, ik ja. zou nu, het maakt me niet zoveel uit wat ik zou investeren, het gaat maar meer inderdaad om de return of investment, hè. Wat, wat krijg ik ervoor terug. Ja. En niet alle investeringen leiden direct naar iets, maar ik ben er heilig van overtuigd, dat op het moment dat ik investeer, dat dat uh, ja, echt terugkomt. Uh, Absoluut. Maar het verbaast mij dat het eigenlijk zo snel gaat. Op het moment dat je de eerste ja. stap neemt, verandert er al iets. Ik weet nog dat ik mijn eerste, via internet, een eerste e book kocht. Nou, het was 89 dollar. Nou, ik heb er weken over gedaan om daarover te besluiten om wat te doen. En ik heb ook nog een ja. heleboel mensen gevraagd, wil je meedoen? <laughs> om het samen te kopen. En ik vond zoveel geld 89 dollar. Maar nu... Uh, ja, geef ik eigenlijk met groot gemak iets uit iets wat richting de zes cijfers gaat. Weet je ja. Ja, het komt in een heel andere manier van denken terecht. Maar het heeft allemaal mee te maken dat je het terug gaat verdienen. Ja. Dat, uh... En vooral dat, dus, dat dat dus zo snel kan veranderen. Dat heeft mij ja. heel erg verbaasd. Puur omdat je jezelf hè, door middel van investeren ook al op een hoger niveau brengt. Ja. Dat vond ik heel bijzonder om uh, te merken, inderdaad. Absoluut. Ja. Ja, maar er is nog één probleem, denk ik, wat, wat mensen vaak hebben als ze high-end willen gaan ondernemen en waar ze echt bang voor zijn, is dat ze eigenlijk die verantwoordelijkheid heel moeilijk vinden. En de neiging hebben om dan te denken, nou, ik moet dat helemaal gaan doen. En dan moet ik heel veel gaan doen voor een klant. Stel van je Ja, dus nu hebben ze misschien iets wat 2000 euro kost. Nu willen ze 20.000 vragen en dan denken ze, nou, dan moet ik heel veel gaan doen van een klant. Ja, ja, ja. En dat is ja. heel zwaar en dat, dat kan ik niet aan. Ze zijn natuurlijk ook bang van, ik moet het waar zien te maken. En dus het, het is een soort verantwoordelijkheid die je dan op je neemt als je high-end gaat ondernemen. En heel veel mensen willen daar nog niet aan, want die denken, ja. nou dat trek ik niet, dat kan ik niet erbij hebben. Maar ik denk dat het makkelijker is dan je denkt. En dat je niet meer moet geven, maar soms vaak minder aan een klant. Juist. High-end klanten, volgens mij wat ik heb ervaren, is dat high-end klanten je grootste probleem is tijd. Exact. Die willen niet ja, tijd. Ja. Dat vind ik high-end ondernemen, gaat niet over kwantiteit, maar juist over kwaliteit. Ook hier weer. High-end klanten hebben geen tijd. Die willen vooral waarde. Het gaat allemaal om waarde. En ja. er kan in één idee zitten wat je aan een klant geeft wat zoveel waard is, dat hij die, ja, die 20.000 euro misschien binnen een uurtje al terugverdient. En daar zit hem dus niet in heel veel doen of heel veel trainingen, of heel veel coaching, daar zit hem allemaal niet in. Ja, eigenlijk met een uurtje vier of acht per week kun je eigenlijk gewoon een heel goed high-end bedrijf opzetten en draaien. Toch? Absoluut. Ja, Zeker. vind ik ook. Misschien mm -hmm. nog wel leuk, één probleem die ik ook nog wel tegenkom, is dat ik uh, ja, best ook wel wat directeuren in een grote organisatie. hebben nu grote bedrijven en die willen eigenlijk weer terug naar een lean en overzichtelijk bedrijf, waarin zij zelf echt weer, hè, want high-end mm. ondernemen vind ik ook... Wat ik erg prettig is, is dat het simpel en overzichtelijk is. Ja, absoluut. En als er iets moeilijk is om, om het simpel ja. te maken en overzichtelijk. Ja. Mensen maken het heel ingewikkeld en complex altijd. Ja. En ik vind dat dus heel prettig. Ik, ik heb gewoon eigenlijk één high-end aanbod. Waar ik mensen op de meest fantastische manier mee help. Nou, dan kan ik eigenlijk één goede funnel opzetten. Wa waardoor mijn bedrijf eigenlijk continu loopt. Ik heb een klein team om me heen. Waardoor ik heel veel flexibiliteit ben eigenlijk in mijn eentje heel groot kan zijn, ja. maar wel echt uh, helemaal zelf in regie en in mijn eigen hand. En dat, dat vind ik echt briljant van dit verdienmodel. Ja, dat is echt fantastisch. Maar die directeuren die willen daar ook naartoe. En dan, wat ik wel eens merk is een soort Gouden Kooi-principe. Ze verdienen al heel goed en dan, dan zijn ze eigenlijk al wel op, op, op hoog niveau. Alleen het zijn niet altijd de beste high-end ondernemers. En waarom? Omdat het voor hen heel moeilijk is om echt weer leerling te kunnen gaan zijn. Ja, dat is het grote probleem. Omdat ja. ze hebben nu al zoveel ja. en kun je dat loslaten om daar echt weer iets anders voor neer te zetten. Ja, want ze hebben ook studerende kinderen of dan moet dat nog of dat nog en dat... Ja, vind ik, vind ik ook wel eens kom ik tegen en denk, goh, lijkt me ja, moeilijk natuurlijk. Ja, ze zijn ook gewend om op een bepaalde manier te werken, en, nou, ze hebben misschien een heel team, maar daar ja. moeten ze dan wel heel veel mee vergaderen en zo. gevangen in verantwoordelijkheden en taken. En... Ja, precies. Ja. Dus het is altijd moeilijk om te veranderen, maar ik, ik heb zoiets van, waar je naartoe wil, daar moet je mee beginnen. En je hebt moed nodig om het leven te hebben wat je echt wil. En dus ik, ik heb zelf altijd gedacht, nou ik wil iedere dag opnieuw kunnen kijken van hoe werk ik. En ik wil st kunnen stoppen met dingen. Dus dat ik een nieuwe beslissing neem over, over zo wil ik het. Ja. En, en ik heb dus eigenlijk best wel dat soort moedige beslissingen afgelopen jaar gedaan. Dus en wat heeft jij daarin dat is misschien ook wel leuk hè, want heel veel uh, mensen die, nou ja, iedereen voelt belemmering of spanning. Als je jezelf gaat stretchen, wil je groeien, is het nodig om jezelf te stretchen. Ja, in je comfortzone absoluut. zit geen groei. Ja. Mijn motto is altijd stretch it, don't stretch it. Als het te veel stress oplevert, werkt het niet meer voor je, maar die stretchzone heb je wel nodig. Yes, okay. En dan heb je dus ook een soort iets nodig van, ja, wat gaat jou helpen om ook die tegenslagen te overwinnen in of door te zetten of vertrouwen te houden? Of wat helpt jou daarin, Laura? Nou, ik, ik heb God. Oh. Okay. Dat is ah, heel dat, makkelijk, Het staat in de Bijbel, je kunt al je zorgen aan God geven, dus dat, dat doe ik. Dat is voor mij heel makkelijk. En voordat ik God had, want ik heb God echt maar sinds een paar jaar, dan had ik allerlei andere strategieën. Maar ja, het is goed om een strategie te hebben. Ja, en, en dat bij veel. voor mij is, ik, uh, ja, ik heb me heel erg beseft, ook in de periode van mijn leven, waar we toevallig veel met verliezen tegenkomen, dat we gewoon hmm. helemaal niet het allemaal tachtig worden. En dat ik de angst wel voel, hè, want dat denken mensen dan soms, misschien ook omdat wij nu wel, uh, op hoger niveau zijn dat je het niet meer voelt, maar dat vind ik echt een misvatting. Ook ik voel me nog onzeker, elke ja. keer weer als ik stappen, neem. maar het, het is vooral... De angst wel voelen, maar het niet leidend laten zijn voor de ja. keuzes die je wil maken in je leven. En dat, dat is ook weer makkelijker, gezegd, dat snap ik wel, maar dat is wel eigenlijk echt de basis. Ja. En, en echt proberen je verlangen te voelen en daarvoor te gaan, eigenlijk elke keer weer, echt achter ja. de energie aan te gaan. En welke strategie heb jij dan? Daar, daarbij om mee? Nou, ik probeer, de, de, uh, nou ja, echt te voelen van wat wil ik echt, hè? want angst zit in ons hoofd en aan de ene kant beschermt het je, het heeft ook een functie, mm -hmm. maar aan de andere kant houdt het je ook echt klein. Oh, heel zo, en heel goed ja. te bedenken, ik ben niet mijn angst. Toevallig had ik net nog een gesprek met iemand die dus zei het ook, jij bent niet je angst. Ja. He, dat, daar kun je van los zijn en ja. echt te bedenken, dat is volgens mij een mooie vraag die ik voor jou ook nog ooit heb geleerd. Stel dat je dit echt, dat het niet zou kunnen mislukken, zou je het dan doen? Als ja. dat antwoord daar ja op is, ja. Ja. dan is dat echt wat je wil. Ja. En dan ja. weet je dat de rest angst is. Ja. En dan kun je dus kiezen om de angst te volgen of het verlangen. Ja. Ja. Ja. En dat is echt een keuze, hoe wil jij in het leven staan? En, Mocht, mocht het ooit uh, aan ja. de hemelpoort staan. Uh, zo. Ja, waar wil je dan op terugkijken? Ja. Dus Zo probeer ja. ik continu uh, te leven. Want we snappen te tegen niemand die instapt vindt het, doet het zomaar. Nee, Hè, Dat nee. mag ook een beetje schuren. Dat is ook goed. Want daardoor halen mensen ook de beste resultaten. En zijn ze ook super gemotiveerd. Nou, je, je moet eigenlijk een, helemaal een proces van persoonlijke groei doormaken. Als je dit gaat doen. Want dat heb ik zelf ook moeten doen. want ik, Laten we zeggen dat ik 15 jaar geleden... ...niet zou kunnen wat ik nu zou kunnen. Ja, maar dus dat ik dat er echt enorm veel moest veranderen in mijn persoonlijkheid ook. Hè? Ik was vroeger ja. heel erg bang voor kritiek bijvoorbeeld. Heel erg geraakt en zo. Weet je wel. Ja, iedereen en neemt zijn eigen doen. dingen mee. Hè? Vanuit opvoeding of live events of karakken. Precies. Dus ja. Je moet ook echt kijken van welke beslissing wil ik nemen over wie ik ben. En, en hoe ik omga met, met, met tegenslag. Want we krijgen allemaal tegenslag. Dus Daar zijn wij niet van uitgezonderd. Misschien krijgen we nog wel meer tegenslag hè? Ik zeg ook al dus als... tegen mensen, het is niet de vraag of het komt, het, het gaat gewoon komen. En Hoe ja. maak je je weerbaar en welke strategie zet jij dan in? Of wat helpt jou om die tegenslag te overwinnen? Maar dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, die tegenslag krijg je dan toch. Die krijgen we allemaal. Ja. Kies dan voor het beste en voor je verlangen. Juist, en wat je echt wil inderdaad. Ja, mooi. Ja. Misschien ook wel even interessant, hè, want mensen denken nou iets meer over een high-end ondernemen. Maar voor wie is high-end ondernemen nou super geschikt? Nou, ik vind nou, dat dat ook interessant is voor mensen om te weten. Nou, ik zou zeggen, je hoeft niet mee te wachten om ermee te beginnen, want, want die vraag krijg ik ook. wens kan oh ja. ik al meteen mee beginnen? Ik, ik vind het ik ook zo, ja. Ja. Ga eerst acht jaar worstelen, daarna mag je terugkomen. Ga maar gewoon beginnen. Ja, of begin eerst low-end met een online programma. Nee, daar ben ik echt helemaal niet voor. Ik ben eigenlijk voor om, om meteen mee te beginnen. En het is dus voor coaches, trainers, adviseurs die echt expertise hebben om mensen te helpen een bepaald resultaat te bereiken die ambitieus is. Ja. Creatieve ja. ondernemers, hè? hoor ik ook nog wel eens inderdaad. Om mensen die inhoudelijk, ja inhoudelijk kennisexperts zijn. Dat is, hè? Inhoudelijk ja. hoeven we ze niks te vertellen, alleen als je inhoudelijk alles weet, betekent nog niet dat je daar een succesvol bedrijf op hoog niveau mee creëert. Precies. Daar ja. missen ze vaak strategische vaardigheden en die groeien nu persoonlijk ja. Maar dan heb je natuurlijk mensen die dit eigenlijk al succesvol doen, ja. maar het veel te druk hebben gekregen en merken, ja, Eigenlijk ben ik alleen maar met mijn bedrijf bezig en, en ik heb nergens anders energie meer voor. Ik heb geen tijd meer voor mijn ouders of voor mijn kinderen of voor mijn hobby's of ik weet niet wat. Ze worden geleefd door hun bedrijf. Ja, precies. Ja. En voor hen is het high-end business model gewoon briljant. En echt een verademing. Ik heb al zo vaak gezien bij mensen dat ze zoveel meer tijd gaan overhouden. En, en dus eigenlijk ook andere levensprojecten kunnen gaan uitvoeren. Ja, zo. mooi. Ik had toevallig ook, dat was een heel leuk verhaal, misschien leuk om even te delen. Ik was laatst met een executive coach, inderdaad aan het werk. En wij hebben drie kwart van haar tijd kunnen besparen. Door gewoon naar een up-level business model te gaan, inderdaad. Fantastisch. Dat, ze, ze was echt zo verbaasd. Maar ik zei van, nou is er ergens waar je aan twijfelt, of het gevoel dat je mensen hier minder goed mee helpt, hè, want het moet, mag echt nooit ten koste gaan van kwaliteit. Ze zei ze, nee, ik denk dat het eigenlijk nog beter is, omdat we de juiste dingen doen. Ja. Nou, dat vond ik echt briljant, dacht ik, ja, dat, kijk, vervolgens moet je het nog vermarkten natuurlijk, hè. maar het ja. begint wel met het creëren van echt een, ja, vaak een nieuw verdienmodel, hè, voor de mensen die uurtje factuurtje werken of heel veel uren, ja. echt naar een uplevel model te gaan, inderdaad. Ja. Nou, dacht ik, nou, voor haar heeft het ontzettend veel perspectief, om dat op een andere manier in de markt te zetten en inderdaad niet meer zoveel uren te gaan werken. Ja, zo ja. leuk. ja. Ja, zo... Um, ja. so, so, so. ja, so, Zullen we de stappen gaan doornemen? Ja, even... leuk. Hoeveel tijd hebben we nog? Oh, we hebben nog een kwartiertje. Ja, nou, we gaan hartstikke goed. Leuk. Ja. Dus wat uh, is voor jou een, de stap om mee te beginnen? En dan stel dat je nu wil hiermee beginnen of je hebt alleen maar goedkope goedkoop aanbod of zoiets. En je wil high-end worden, want... ja. waar moet je mee beginnen voor jezelf? Nou, voor mij zijn er vier belangrijke stappen hè? En, en mijn visie is heel erg... Het dat, dat heeft een groeistrategie nodig en dat is wat er mist. Je staat nu hier bij A, zeg ik altijd, en je gaat naar F. Ja. En daar valt een gat. En A zit je al op een bepaald niveau, in ieder geval in denken. Even los van of je het bedrijf al hebt. Maar eigenlijk ben je zelf al op high-end niveau. Je hebt alleen die vaardigheid nog niet geleerd hoe je je bedrijf ook op high-end niveau zet. Ja. Nou, En even los van dat groeiproces, want dat is een belangrijke stap. Dat gaat voor mij door al die stappen heen. Maar zijn er drie dingen die je voor mij niet los kunt zien van elkaar. En dat begint echt met een goede aanbodstrategie. Ja. Een nieuw verdienmodel, hoe creëer je nou een waardevol programma... ...wat je voor 5, 10, 15, 25.000 euro of meer in de markt kunt zetten... ...even ja. afhankelijk van je branche, in minimale tijd. Ja. Maar dat moet wel echt gematcht ook zijn aan die ideale klant. Ja. Als daar een mismatch in zit, dan klopt die niet. Ja. En pas vanaf, als je stap 1 duidelijk hebt voor mij, dan pas kun je naar marketing. Want wie zoek je anders als ja. je stap 1 niet duidelijk hebt? En daar zie ik heel veel dingen dat mensen veel tijd geld besteden aan, aan marketing die ja. niet gericht is. En eigenlijk kun je dat zo de brullenbak in stoppen. Ja. Want als marketing Zonder. niet gericht is, doe dat direct iets met je conversie in je sales. Absoluut. Ja, dus voor mij zijn die stappen echt gelinkt. Sales ja. is ook niet in gesprek. Sales start in marketing. Alk moment van contact moet waardevol zijn en mensen alvast meenemen op de volgende stap. Ja. Dus zo kijk ik ernaar. heb je echt een soort groeistrategie waar stap voor stap de puzzelstukjes aan elkaar gebouwd worden. Dus een, een eerste stap is het creëren, het visualiseren ervan. Wat, is, ja. wat zijn de twee, drie andere stappen kort? Oh. Nou echt het, het creëren van zo'n aanbod, het creatief oh ja. denken en ja. dan op high-end aanbod inderdaad. Dat is stap 1, het matchen aan de, en dat matchen aan die klant. Dat is je aanbodstrategie. Vervolgens heb je een marketingstrategie nodig. Dus dan hebben we het over op welke manier gaan we ze bereiken, branding, zichtbaarheid, marketingstrategie, maar ook content ontwikkelen. Dat zou een funnel onder kunnen passen. Maar ook dat is afhankelijk van waar je staat. Ga je voor bedrijven, vraagt het anders zoeken dan voor particulieren. En de derde strategie is voor mij een salesstrategie. Mm -hmm. Zodat je ook echt verkopen tegen hogere prijzen mm -hmm. vraagt echt iets anders. Okay. Heb ik zelf ook gemerkt dan uh, tegen lage prijzen. En dus dat vraagt andere vaardigheden. Hoe je echt die waardeomslag goed plaatsvindt. Mm -hmm. En dan door al die strategische vaardigheden. Dus je hebt die strategische lijn en daarnaast het uh, ja, van jezelf op... Uh, op ...op de juiste hoogte brengen op high-end, om oh, je groeiproces aan te gaan. Ja. In sales vraagt het ook om durven impact te hebben. Als jij de waarde zelf niet voelt, kun je het ook niet verkopen. En dus die zijn linea recta, die twee lijnen aan elkaar gekoppeld voor mij. Zeker. Ja. Dus zo, zo kijk ik ernaar. En ja. jij? Nou, ik denk dat het altijd voor mensen handig is om te weten van... ...hoe kan ik er nou snel mee beginnen? Dus dan, en dan heb ik altijd zoiets van... Um, ...je gaat het eigenlijk als een soort uh, pilot aanbieden... Dat is een, een heel belangrijke idee geweest eigenlijk voor mijn klanten. Ja. Dus je hoeft, het hoeft nog niet perfect te zijn. Dus je gaat er gewoon mee beginnen eigenlijk. En je gaat kijken, voor wie is het interessant? Eigenlijk mensen die je kent. En misschien zijn het iedere klanten geweest. Hè? En, en dan ga je kijken, uh, oké, okay, ik, ik wil je nu dit aanbod doen, wat eigenlijk tien keer zo, zo goed werkt. En wat vind je ervan om daarin om te stappen? Dus ik, ik zie het altijd als een, een case study, het is dus een soort testfase. En daar kun je al heel snel mee beginnen, want ja, klopt. je gaat het verbeteren naarmate je ermee begint. En, en dan begin je gewoon, weet je. Dat is heel belangrijk om... Start before ja. you're ready. Absoluut, absoluut. Ja. En, en dan ga je inderdaad hele goede taal vinden. Dan komt het allemaal, de rest komt vanzelf. Hè? Dus de taal die je nodig hebt, de marketing die je kunt doen. Maar dan ben je wel begonnen, je hebt het al verkocht. Ja. En dat heeft een enorm stimulerend effect om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Mooi. Jij, ja. Voor mij is het ook, ik ben erg van uh, werken, al werkende wijze ontwikkelen en vooral de feedback haal je uit de praktijk. Ja. En Soms denken mensen ook zo'n belemmerende overtuiging, ja maar ik heb dit nog niet of heb dat nog niet. Ja. Heel eerlijk, dat ga je ook niet krijgen als je erover blijft denken. Klopt. Je moet het gaan doen. Ja. Dus op het moment dat je naar de markt brengt, klanten geven jou letterlijk de feedback. Iemand ja. zei tegen mij, ik heb een upper limit problem. Ik had dat nooit zelf kunnen bedenken. We hebben er samen een blog van gemaakt. Net, gewoon dat soort dingen, dat is echt super interessant. Wat is een upper limit problem? Wat is dat? Maar ja, eigenlijk dat je jezelf klein houdt, en limiteert oh, in, yeah, de, yeah. In, in wat je jezelf gunt. Een soort, soort plafond. Ja, je, een soort wat je, plafond. Wat je jezelf yeah. vindt dat je ah, succes yeah. mag hebben of dat soort dingen. En het is dus laag voor het, mensen. Ja, en ja. ik, weet je, klanten zeggen het letterlijk. Hè? Dus ook dat stuk inderdaad kun je alleen maar doen als je het naar de praktijk uh, brengt. Ja. En dan ook stapje voor stapje. En ook daarin stretch it, don't stress it. Ik heb liever ook altijd dat je eerst iets verkoopt en je zelfvertrouwen opbouwt inderdaad. Hè? En het dan doorontwikkelt en nog hogere prijzen gaat vragen. Dan dat het gat te groot is en je de stap helemaal niet maakt. En ik denk dat heel veel mensen dus blijven hangen in dat gat. Hè? Dus ze, ja. ze hebben alles helemaal mooi bedacht. staat allemaal op de website. Mooie brochure, een ja. heel plan. Maar in de praktijk gaan ze het niet doen. En dat is ook de valkuil met klanten die ik wel help. Hè? Dus dat sommigen een heel mooi bedrijf bouwen. Maar het gevaar is dat je het niet ook gaat verkopen en dan heb je straks een mooi bedrijf maar geen klanten. Precies. Dus dat is echt een valkuil ja. om het niet, maar dat is natuurlijk inderdaad weer spannend. Want dan is ja. het, gaan we de nees incasseren? Ja, ik klankom. loop wel eens uh, tien toni Chocolonierep uit voor de mensen die de, laten we gewoon er gewoon een leuke iets van ja. maken. Gewoon laten we, wie de eerste tien nees heeft geïncasseerd of zo. Weet je? Gewoon ja. om het een beetje leuk te maken en ook niet te groot. Je, je moet het er toch omdraaien. doorheen. Dus omdraaien. Ik ga vandaag tien afwijzingen meemaken en uh, ja. ik ga het helemaal voelen. Ja. Dat is, het? Niet uit de weg gaan, maar het meegaan maken. Dat is eigenlijk een hele goede strategie. Ja, wat is daarin een belangrijke tip, denk jij Laura, voor mensen die het lastig vinden om deze stap te maken, hè? om dat echt aan te gaan? Ja, ik ben natuurlijk businesscoach <laughs> en ik zie vaak mensen die dus dit, dit zelf willen gaan doen, maar ja. ook, dan duurt het allemaal veel te lang. Ja. Dus dan, dan is het bij wijze van spreken januari en dan zegt iemand, ik ga in november ga ik mijn eerste programma draaien. Terwijl ik, als hij bij mij in mijn programma zou stappen, dan moet hij het eigenlijk al eind januari gaan doen. Ja, dus, dus uh, ik zou zeggen, zoek begeleiding hierbij, want je komt best wel jezelf tegen. En het is gewoon heerlijk om te kunnen sparren met mensen het je doen. En dan ga je veel sneller. Ja, en volgens Zo. mij laten ze dus wel jij als ik ons nog steeds coachen. Ik bedoel, ik laat me coachen en jij ook, dus Absoluut. in die zin gewoon omdat je sneller bent bij je doel. En ja. soms, soms denk ik, nou, had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar ik bedenk het niet op dat moment en ik haalde er wel twee klanten mee binnen. Ja, en dat is natuurlijk het hele idee. En mensen dagen zichzelf niet genoeg uit. Dat is ja. ook een valkuil, want je bent geneigd bij mensen om in ons comfortzone te blijven. Zeker. Ja? Als ja. businesscoach ook laatst iemand zei. Ik, nou, hoe zou je het vinden om het gewoon nu te doen? We hebben nog twintig minuten ja. in deze sessie. Ja. Ik vind het heel moeilijk om het op social media te zetten. Nou, hoe zou het zijn om het gewoon nu te doen? En dan ja. had ze het gedaan. En de drempel genomen, anders had ze dat weken laten liggen. Ja. Snap je? Dat maakt inderdaad helemaal. Hulpzoekers. Uh... Ja, zoeken is echt ja. essentieel. Hè? Dus, en laat je jezelf hier als een leerling laat. Ja laten zijn, omdat dat je weer mag leren. Want heel veel mensen, ja ik spreek ze ook hoor, regelmatig, maar die hebben zoiets van, nee ik ga ze gewoon doen, ik heb uh, marketingstrategieën uh, gestudeerd, zou ik maar zeggen. Of, oh, ja. ik, ik weet al alles van marketing, maar dat is echt wel wat anders dan om hier echt in te stappen. Ja, het is ja. een fixed mindset, je hebt een growth, een groeimindset. Ja, precies. Nou, en wat misschien mensen ook wel handig is, en dat ook goed om mee te geven, is op het moment dat, je maakt het heel groot voor jezelf, hè, op dat moment, dus stel dat je nou even het resultaat loslaat en vooral je gaat focussen op je groeiproces, ja. dat kan heel helpen om drempels te nemen, kleine stapjes, hè, ja. niet die hele berg, kies gewoon iets wat je vandaag kunt doen, ja. Zomaar, hè? gewoon een ja. klein stapje, en als je elke keer een klein stapje neemt, dat leidt gewoon tot grote resultaten, En dat is veel Zeker. beter te overzien. Zeker, ja. Zeker. Dus die is ook, dat helpt ook altijd, inderdaad. Ja. Andere stappen nog, die belangrijk zijn voor mensen om te weten, voor high-end ondernemen. Volgens mij zijn we het er beide over eens. Je, je koopt vooral echt een groeiproces. Dat is het ja. stuk. En de mensen die dat aan willen gaan en daar echt helemaal dat gaan zien als ik ga ontwikkelen, creëren, geen idee wat ik tegenkom, maar ik vind alles leuk en ik ga alles aan. Die maken mijn inziens, snelste, het snelste resultaat. Ja zeker En daarmee uh, zijn, is er echt frustratie, tegenslag. Af en toe wil je twee dagen onder je dekbed en er niet meer onderuit komen. Maar je komt er gewoon weer onderuit. Je gaat door en uiteindelijk behalde je het doel op. Oh, ik zie dat er wat vragen zijn gekomen. Oh, leuk. <laughs> oh ja. Ja, inderdaad. Een, een hoe te schakelen zijn, dat is heel belangrijk. Mooie en rode voorken. Leuk gesprek. Hoe te schakelen om meerdere grote projecten tegelijk te doen? Misschien wel leuk in het kader van schaalbaarheid Ja... Ik zou zeggen, probeer iedereen bij elkaar in één groep te krijgen en maak er één ding van. Dat zou het heel erg simpel maken. En... Ja, waarin je thema dan centraal stelt. Hè? In vanuit jouw visie, welke oplossing heb voor, voor je voor die klant? Hè? En daarmee ga je ze helpen van A naar F. Zeg maar. Als je dat centraal stelt, dan kun je daar vanuit schaalbaar werken, hè? waarin je meerdere opdrachtgevers tegelijk kunt helpen. En daarboven zou je bijvoorbeeld een aantal exclusieve trajecten kunnen zetten, echt. Maar daar betalen mensen dan ook meer voor. Zeker. zeker. Even kijken, deze tip neem ik graag mee en daar ga ik vandaag mee oefenen. Ik ga tien afwijzingen opzoeken. Heel goed. Heel en beloon jezelf, ik... heel belangrijk, beloon ja. jezelf voor moedige stappen in je groeiproces. Ja, ja, ja, hier zit het hem in. Gewoon uh, leven in plaats van leven uit de weg gaan, ja. dingen doen. En, en groot stromen, is dus niet je droom laten afhangen van wat je denkt dat mogelijk is. Ja, en ook oh. groot denken, hè? want dat is natuurlijk ook, uh, uh, we denken soms stuk klein, heel eerlijk, sorry alle vrouwen die kijken, vrouwen hebben er vaak iets meer last van dan mannen. Mm -hmm. Aan de andere kant gaan mannen ook sneller failliet, hè? dus in die zin uh, zit er ook een, een tegenhanger <laughs> ja. in. Maar klein denken, dat maakt dat je hersens gewoon geen ruimte krijgen. Je moet je hersens ruimte geven om te kunnen puzzelen anders zit je in je comfortzone en daar zit opnieuw geen groei. Dus stel ambitieuze inkomensdoelen, richt je leven nou eens helemaal in. Stel dat je morgen wakker wordt en jouw ideale leven is er, hoe zou het er dan uitzien? Ja. En vervolgens kun je kijken welke stap heb je dan nodig om daar te komen? En op welke manier? Inderdaad laat je helpen om gewoon snel bij je doelen te komen. Maar het begint wel met dat verlangen en, en een grootste ja, stip op de horizon. En ook een visie op tijd. Hè? Dus ja. hoeveel uur per week wil je werken? Ik heb zelfs zoiets, hè? dus ik, ik werk alleen maar maandag, dinsdag en woensdag. En ik heb één week van de maand geen afspraken. Dat is ja, heerlijk. Lege tijd. Dat doe ik eigenlijk al jaren zo. Heel veel van mijn klanten zijn het ook gaan doen. Maar het is, het is heel erg belangrijk om lege tijd te hebben in je agenda. Waarin je creatief kunt zijn of, of andere dingen kunt doen, maar geen verplichte tijd. En, ja. en dat, maar dan moet je echt in je agenda gaan inplannen en echt blokken. En dat niemand op je team kan daar geen afspraken maken. Maar dat visie op tijd is essentieel voor een high-end bedrijf. Ja, ja. zeker. In, nou, bij mij, ik heb niet één week vrij, maar ik doe het wel helemaal onder mijn eigen voorwaarden. Wat voor mij vooral echt de belangrijkste stap is geweest, is dat ik echt ja, die uur heb kunnen minimaliseren. Ik help echt ongeveer 25, 25 nou ja, 35 op dit moment, hè. ondernemers op de beste manier in 6,2 uur per week, uitvoerend. Wow. Zonder dat ik iemand daarin tekort doe. En ik heb alle rust en alle tijd voor ze. En dat vind ik zo fijn. Niemand is een nummer. Ik heb gewoon, als er echt iets extra's een keer moet, kan dat ook. Of zo, weet je. En, en ik kan kijk daarnaast moet je natuurlijk nog wel marketing en mooie, waardevolle gesprekken voeren met mensen. Maar ik vind dat zo, en ik kan het helemaal zelf indelen. Dat, ja, dat vind ik voor mij is dat echt... Uh, en los daarvan verdien ik natuurlijk daar gewoon ook heel goed mee. Waardoor ik je continu kan investeren in mezelf. En dan word ik heel blij En dat is voor ja. mij een belangrijke drive. En naast mijn kinderen. Ja, zeker. En dus, ja. Uh, ja. Je hoeft nooit te denken, nou, ik kan deze opleiding niet doen of dit programma. Iets waar je naar verlangt. Ja. En dus je kunt eigenlijk de investering doen die je graag wil. Dat, dat is echt een groot voorrecht. Vind ik dat. Ja, dat vind ja. ik ook nog wel. Als sommige mensen met money mindset, hè, dat, dat, dat mag je goed verdienen hier in Nederland. Zijn we daar niet te bescheiden voor. Ik bedoel, we zijn geen Amerika. Hè. Daar is het uh, allemaal uh, nog bigs. Uh, maar in die zin, uh, ja, is een high-end hebben wel echt een goede relatie met geld. Klopt. Uh, niet dat het money-driven is, het moet mission-driven zijn. Absoluut. Maar het, geeft gewoon, het is gewoon een wezenlijk onderdeel van vrijheid en autonomie. Het geeft jou de keuzevrijheid om het leven te leiden wat jij wil. Ja, en wat een heel belangrijk aspect is, want ik, ik, ik hoor vaak dat mensen zeggen: Nou, jullie vinden geld zo belangrijk en, en dat is het toch helemaal niet en zo. Maar ik, ik heb zoiets van ondernemers die voor geld kiezen. Dat zijn eigenlijk de meest sociale ondernemers die er zijn. Want die, die, die kunnen mensen inhuren, die zijn goed voor hun gezin en voor relatie. Terwijl als je zegt, ik vind geld niet belangrijk, dan, dan is, ik vind ik dat enorm arrogant. Dan ben je zo op jezelf gericht, dat het alleen maar om jou gaat. Maar je doet het ook voor een ander. Want heel veel mensen profiteren ervan als, je, als jij goed geld verdient. Als je veel verdient kun je veel teruggeven inderdaad. Hè? Ja, zeker, zeker. Mooi. Ja. ja. Nee, ik merk dat dat ook nog wel speelt bij ondernemers. Hè? Dus inderdaad, mag je goed en jezelf goed op waarde kunnen schatten. Inderdaad, ja. dat is ook een belangrijk stuk. Ik denk dat heel veel ondernemers veel meer in zich hebben hè, dan wat er nu uitkomt. En ja. dat ze zichzelf gewoon niet uh, die waarde nog geven. Ja. Dat is doodzonde, inderdaad. Dat is ja. Ja. Wat is jouw missie echt met high en het ondernemen, Laura? We gaan zo richting een eind natuurlijk. Maar wat, wat wil je ondernemers vooral? Wat gun jij ondernemers? Ja, nou, natuurlijk dat je mensen kunt helpen met jouw idee, jouw waarde, jouw kennis. Ja. Dat je dit ook doet hè, dus om een heel goed leven te hebben voor jezelf. Maar ook voor je gezin en, en andere mensen, je team. Daar zorg je voor. Ja. Dus, maar ook um, ja, dat je helemaal tot je recht komt. Hè, zodat je talent helemaal kan, kan bloeien. Dat je echt jezelf ontwikkelt. Ja. Zoals het leven eigenlijk bedoeld is. Ja. Ja, ja voor mij is dat ook... Hè. Als ik keek naar mijn eigen stukje, en daarin grappig. Je neemt jezelf altijd mee. Hè. Ik heb mezelf toch ook te lang nog klein gehouden of te veel rekening. Ik voelde aan alles dat het erin zat. Los van dat ik nog niet de werkvorm had, inderdaad. Hè. Voor mij is high-end ondernemer voelt echt als een jas niet past. Alles komt hier samen voor mij. En wat vooral mijn hele, echt mijn volle potentieel komt hier tot zijn recht. Ik ja. zit op het niveau. Waar ik zelf ook echt ben. Ja. En dat vind ik zo briljant. En dat gun ik al die ondernemers los van. Dat ik ze gun om goed te verdienen. Maar goed, ik bepaal niet wat jouw ideale leven is en wat daarbij hoort. Maar hij het ondernemer gaat wel op hoog niveau natuurlijk. Niet voor 100 euro. Maar ik gun je vooral dat je echt alles eruit haalt wat erin zit. Ja. En dat hoor ik ondernemers zoveel. Ik voel aan alles dat er nog veel meer in zit dan dat er nu uitkomt. Maar hoe realiseer ik dat? Precies. Weet je, en, en ja, dat is... Dat is dan ook mijn persoonlijke drive. Dat ik dacht, ja, het is gewoon zonde. Zoveel mensen die zoveel impact kunnen hebben. Zoveel inhoud hebben. Maar die eigenlijk daar te weinig mee kunnen. Omdat ze niet deze vaardigheden in huis hebben. Precies. En dus eigenlijk te lang worstelen. Ja. Um, is er wel... nog een vraag voordat we ja. zo... Ja. <laughs> Toen jullie vier groots denken met vrouwen. bijvoorbeeld nodig om ons omringen. Ik ga op zoek naar een vriendin. Grote dromen zonder ons. Ja, mooi. Zoek altijd ondernemers en mensen in je omgeving die je verder kunnen helpen. Los van een goede business coach. Maar ook een netwerk is daarin ook heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Ja, en een mentor. Ja, ja. zeker. Hè? Zullen we even kijken wat we kunnen aanbieden aan de mensen? Dat, ja. ze, uh, dat ze hier Leuk. verder mee kunnen. Zeker. Waar ging um, uh, Nou, ik, ik, wil, ik heb een fantastische training waarin je leert om een high-end programma te maken... waar je 50.000 euro voor kunt vragen. En dat kun je downloaden. Het is helemaal gratis op, nu via larababajoski.nl slash high-end Herhaal het nog één keer, zodat mensen ja. het goed... Uh... De is slash high-end. En daar kun je een training downloaden die voor heel veel mensen heel erg uh, ja, waardevol is geweest. En dan leer je gewoon hoe je zo'n programma kunt maken en hoe je kunt verkopen. Mooi. Mooi aanbod. Allemaal doen. En jij? <laughs> ja, ik vind het leuk om met mensen echt ook uh, live een uur aan de slag te gaan... En dus wil je daar gewoon als echt eens proeven en voelen en ruiken wat dat voor jou zou kunnen betekenen en voor jouw bedrijf. En dan wil ik het gewoon als echt uh, met je ervaren. Dus uh, op het moment dat je echt deze grote stappen wil maken. En in 2021 ook gewoon minimaal door de ton heen wil breken of door wil groeien. 2,5, 5 ton of een miljoen. Uh, ja, doe dan eens mee met de gratis Masterclass. En dat is gewoon één uurtje waarin we deze stappen allemaal gaan maken. En uh, dat doen we in een selecte groep. Nou, dus echt dat je live ook je vragen kunt stellen. En uh, ja, met liefde kijk ik dan of dit voor jou ook interessant is. De masterclass vind je gewoon op mijn website www.msleikerman.nl Dus kijk daar even op het moment dat je het interessant vindt. Ja, super, super interessant. Luk. Heb je nog een laatste tip voordat we gaan afronden? Als je mensen nog één ding mag meegeven, Laura, wat zou je dan willen meegeven? Gewoon mijn mee beginnen. <laughs> Niet lullen, maar poetsen. wij vandaag nog. Ja. En jij? Heb jij ja, eigenlijk... voor mij is het inderdaad. Uh, ik denk dat het, het voornaamste wat we in de weg staan, zijn wij zelf. Ja. Uh, dus ik zou vooral willen zeggen: volg je verlangen, kies voor energie en uh, ga het gewoon doen, want dat leven is echt te kort. Wacht Zeker. nergens op en dan zijn okay. we eigenlijk weer net als jij. Start gewoon vandaag nog. is altijd een reden om het niet te doen, maar je kunt het ook gewoon wel doen. Ja, ja. super. Superleuk oh. om dit samen te doen, Laura. Zijn er nog? Uh... Oh, Bedankt, was waardevol. Ja. Nou, ja. leuk. Ja, ja. Nou, helemaal goed. Ja. Wat hebben jullie zelf nog voor grote dromen? Dan krijg je hier een vraag. Wat hebben jij zelf voor grootse dromen? Wat een mooie Noortje. Ja, ik wil internationaal uh, uitrollen. Ah oh ja, grappig. Ja. ja, die ambitie heb ik dus helemaal nog niet uh, direct. Hm. Ik denk dat er nog heel veel hier ook in Nederland zit inderdaad. En uh, um, ja, ik ben aan het zoeken hoe kan ik gewoon mensen ook uh, op verschillende niveaus dat al neerzetten. Hè? Dus uh, mijn droom is wel echt om zoveel mogelijk uh, ondernemers hier ook mee te inspireren. En uh, ja, echt deze stap ook te kunnen laten maken, ook voor 2021. Uh, misschien leuk voor de mensen. Hey, jij hebt een mooi boek geschreven ook. Hoe heet jouw boek ook weer? Het geheim van 100.000 euro per jaar. Ja, nou, ja. leuk. En uh, ja. Nou ja, sinds kort is mijn boek ook uit. Hè. 6 november is hij gelanceerd ook. Uh, de kunst van high-end ondernemen. Verveelvoudig inkomen of in je werkuren. Dus dat zijn sowieso ook nog leuke dingen die mensen Absoluut. mee kunnen nemen en even kunnen kijken. Het gaat er gewoon om dat, dat mensen gewoon geïnspireerd worden om het te gaan doen. Het is niet nodig om te blijven worstelen. Je hoeft niet op de rotonde te lopen. Er is gewoon een afslag. Zeker. Als je kiest om te gaan Zeker. Ik vond het leuk, Laura. Ja, ik vond het heel leuk. Ja. ja dankjewel. Mooi ook, wel. ook voor de kijkers. Ja, jullie iedereen vragen. bedankt. Ja. En uh, we gaan hem nu afronden. En uh, we wensen jullie sowieso natuurlijk alvast hele fijne feestdagen. Het is misschien een beetje vroeg. En uh, we hopen jullie natuurlijk nog te zien of in de masterclass of via de training. Ja. En uh, ga het vooral doen. Ja. Fijne vrijdag. Fijne vrijdag. No.